Deze wortels van Mascha. En de andere had ik kunnen weg. Oh, die is van de wei gehaald. Mascha. Oh ja, daar ligt de andere wortels. Ze hebben de wortels wo wo genoeg. Hé! Hey. Oh, Masha! Sintje! Dat smaakt nou goed! Hé! Hey. Oh, Masha! Kijk eens, Masha! Kijk eens! Oh, Masha! Laat je hem vallen! Zo slecht is het niet! Het is de beste van allemaal! bij de kipjes ja daar ligt hij Masja! Hé hey, Masha, precies tegen de zon in! Ja de kleine kippen eten het op, de Nikkie kip. Ja, de andere kippen vinden het ook lekker. Oh, Mascha. Super Mascha. Hé, hey, Mascha. Sintje. Dat eten jullie snel op.